Lut. Oh, ik ben Lut. Wie zijn jullie en wat doen jullie precies? Nou, ik ben Lut. Ik ben 12 jaar en ik doe aan Valtice. Uh, ik ben Anouk, ik ben 13 jaar en ik doe ook aan Valtice. En Valtice is eigenlijk uh, een soort turnen en acrobatiek op een paard. En hebben jullie ook eigen ponies? Ik helaas niet. Uh, ik heb één eigen pony. Maar we hebben wel een heel leuk uh, teampaard. En hoe heet hij? Hij Bulk. En wat voor paard is dat? Ja, nou, het is een paard, paardja, gewoon een groot paard, denk ik inmiddels. Ja. We weten niet precies, maar rond de 60 denk ik. Ga je hier mee naar zo? Ja. Ja. dat is wel Ja, ja. Het is een heel fijn uh, vottiesje paard, omdat hij een groot galop heeft en uh, ja, dat is heel fijn dat je... <laughs> dat je uh, met zwaaien geeft hij ook veel mee, dus dan kan je ook uh, opzwaaien en uh, ja, hij is altijd heel braaf. Dus ja. Um, yeah. Hij gaat lekker gewoon. Hij is heel chill en het is ook vooral heel fijn met de keur. Dus bijvoorbeeld als iemand iets verkeerd doet of een keertje valt of zo, blijft hij gewoon zo'n rondje lopen. Ja, hij reageert hij niet gek op zo of dat hij uh, gaat rennen ervan. Dus, uh... <laughs> ja, en dat is heel fijn. En dan kunnen wij uh, ons uh, goed concentreren en dan. Uh, we ja, moeten op onszelf focussen. En ja, dan zetten wij een goede keur neer. En dat is heel fijn. Hoe lang hebben jullie getraind voor het WK? Ja, ik, ongeveer uh, van oktober tot nu. En we hebben gewoon getraind. En ik denk sinds juni wagen dat we al vast op die hoek zitten. En we trainen um, meestal elke zaterdag. En soms was er iets. Een wedstrijd is of er is iets als Koningsdag of zo, dan uh, wordt de training verplaatst of is er geen training. En wat verwachten jullie van het, van het WK? Uh, nou, ik denk dat het op zich wel goed gaat. Mm, ik, weet niet in, ik weet niet in hoever hoeveel landen meedoen, dus ik denk misschien rond de 11, 12. Ik weet niet helemaal zeker. Maar ik denk rond de elf, twaalf en vorig jaar met het EK zijn we op een ander paard gestart en toen waren we achtste. Dus ik denk dat we in de top 10 dat we daar zeker in kunnen komen. Wat is eigenlijk het CVU? Nou, het betekent eigenlijk competition, vaulting, international. En dat is een competitie van vaultige internationaal, dus dan kunnen alle landen meedoen, ja... Dan kunnen gewoon alle landen meedoen. En ja, ze mogen zelf kiezen of ze meedoen of niet. Waarom zijn jullie nu hier dan? Um, we zijn nu, dit is eigenlijk een soort oefenwedstrijd. En um, met deze wedstrijd kunnen we punten uh, halen om met de WK mee te mogen doen. En als je die punten dan niet haalt, mag je dan niet meedoen? Um, we hebben uh, in Zemuur uh, een paar weken geleden. Uh, hebben we één punt al binnengehaald. En als we met uh, deze wedstrijd de punten niet halen, dan hebben we nog uh, in België een wedstrijd en met Nationale Veriesdag. In welk team zitten het hier? Wij zitten in het Nationaal Junior Team. Hoe wordt het eigenlijk samengesteld? Nou, er vindt dan een selectie plaats. En dan ja. maak maken, maken, ja, iedereen die mee wil doen, die maakt een filmpje van thuis op de bok en dan doen ze daar een paar verplichte oefeningen en dan uh, wordt dat opgestuurd naar de Trainstars en die gaan dan kijken uh, wie er allemaal mee mag doen en eigenlijk het team van vorig jaar die mag sowieso komen, behalve als, uh, behalve als je misschien boven 18 bent, dan mag je niet meer meekomen want dan ben je te oud. We hebben met Go uh, Social Party hebben we, uh, op Smaragd hebben we een beetje van teaser gedaan. Weet je, weet je waar die staat? Ja, die staat hier ook uh, in de stallen. Oké, okay, uh, laten we even gaan kijken. Hallo. Ja, eten. Heb je een interesse voor? Smart. Het <hij is een beetje gek <hijne> hè. Uh, Willen jullie ook wat oefeningen uh, doen van de tong? Ja hoor. Nou, dat is het Ik heb een goed idee, doe je jas er vast uit. <laughs> Wij doen het voor, doen jullie het na? <laughs> okay Yay Leuk dat we hier mochten zijn. Graag gedaan. Super leuk dat jullie hier waren. Wanneer is het Dat is 24 tot met 28 juli. Nou, het zou super leuk zijn als jullie hier kwamen komen kijken. Nou, nou, dan komen we, dan we dan komen we. zeker. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer hier op ons kanaal. Klik op belletje. Dan zie ik jullie nog uh, een keer weer.